Nou ja, ik zei toch gisteren dat het balanceren. Be nou ja gisteren, was vandaag, dus mijn en de dag overigens slagen. Maar ik wou wel, ik zat er met een eentje even te praten en te praten en te praten. Ja, toen werd het twaalf uur, ik wou het ze wacht, maar ja, twaalf uur was ze weer even weg. Ja, dan kon ik even wel even wachten, maar ja, dus ik kon helaas niet, al wou ik het wel, ik had een script geschreven. Ik denk, ik probeer het beter te doen. En ik schrijf en schrijf en schrijf en dit, dit. En stukjes maken en ik denk, ja, wat ben ik me bezig? En dan moet ik het oplezen. En dat weet nog niks. Ik denk, als ik het nou gewoon oplees, ik denk, oh, op de camera zag het er allemaal goed uit. Ik denk, dan heb ik wel een goede balans tussen en lezen en het kijken. Ik denk, dit gaat hem worden. Maar ja, uiteindelijk heb ik gewoon gestopt. Ik, denk, ik weet waar ik het over wil hebben. En hoe ik het zal vertellen, maakt niet uit. En dan schrijf ik het wel weer. En dan zie op. En ik maak wel weer een ondertiteling en dan komen we wel weer goed. Dus ik probeer een balans te vinden in wat ik uh, maak en wat ik, wat ik al een ondertiteling heb. Ja en ik zag vandaag ook eentje dat iemand die, die haalde echt een rotstreek uit en ik dacht, maar dat is het niet. Maar ja, en ik wou me eigenlijk, ik verge, dat moet je me eigenlijk eigenlijk niet vergeven, maar ja, ik vergeef iedereen. Want ik wil ook een balans, want ik wil vrede brengen. Ja, dan moet ik je toch vergeven. Als ik niemand vergeef, dan word ik straks nog kwaad. En, uh, en als ik een goede balans daarin heb, en dat heb ik zeker, wat ik voel dat ik in vrede lijf, door alles wat ik heb meegemaakt, van geleerd heb en positief heb gebruikt, en het negatieve gebruikt heb om het positieve te brengen. Want het positieve kan je niet vernietigen, maar je kan het wel gebruiken om. Uh, je kan het negatieve niet vernietigen, maar je kan het wel gebruiken voor positief dan laat ik het hier even bij dan hoop ik nog even dat ik het kan oplaag, uploaden en toch nog vandaag twee filmpjes. Dan heb ik toch weer wat goed gemaakt, al heb ik er meer filmpjes dan ik al die dagen heb. Dus eigenlijk elke dag een filmpje, gemiddeld zou goed. En nog was ik het niet mee eens dat ik er gisteren, maar ik had beloofd elke dag. Nog acht of ik de ene dag twee en de andere dag dat is niet mijn belofte, elke dag één. En ik hoop het toch in de toekomst bij te doen en wat sneller dan de ondertiteling bij te leggen. Nou, tot de volgende keer. En ik denk dat het na nou middernacht is. Dan gaan we weer verder met een derde deel. Tot zo.